Hoe zou het zijn om mee te doen aan Squid Game? Het lijkt mij heel eng, maar ik zou er zelf niet aan meedoen. Maar het leek me wel leuk om er eentje te organiseren. Dit heb ik gedaan in mijn Discord. En dit is hoe dat ging. En heren, oh. welkom bij de allereerste online Squid Game. De games staan klaar, de pistolen zijn geladen. Per game worden de regels uitgelegd. Zorg dat je hier aan houdt. Maak geen fouten. Dames en heren, jullie mogen praten. Overleg met elkaar, wat zou de eerste game kunnen zijn? Ik denk iets met tekenen. Ik denk... Ja. Spijkerpoepen. Oh my, okay. happen, spijkerpoepen en al die andere dingen die... Ik Dat kan sowieso meer. overal rennen, maar, eh, uh, wat, wat... Kandidaat is? nummer 1 Zijn webcam aandoen. We hebben ook een... Uh. Dogman is geëlimineerd. Het is simpel. Ging snel Luister. Naar. De regels. De eerste game. Oh. Pause, ja. Mute. Unmute. Een simpele game. Wat is de bedoeling? Zorg dat op het moment dat ik zeg mute, je bent gemute. Zorg op het moment dat ik zeg unmute, dat je bent geunmute en geluid maakt. Wij willen een groen vierkantje om ieder scherm heen zien. Lukt dit niet, word je geëlimineerd. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag dat iedereen is geunmute op dit moment. Goed. Wacht, ik ben er. Ja, met drie. Drie. <laughs> <laughs> je was nu al dood geweest. Hè? <laughs> <laughs> Vijf, vier, vier, vier, drie, twee, één. Go. Mute. Unmute. Ja. Hallo. Ja, -la -la -la -la -la -la. Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja. Ja. Hallo. Unmute. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja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 Oké, okay, mute en we gaan door. Vierkant, hoe vind jij dat dit gaat? gaat goed, tot nu toe. Eén iemand is geëlimineerd. Duidelijk. Unmute. Ja. Hey. Uh, Gamer. Ja. Gamer moment. Een tweede persoon is geëlimineerd. We hebben nog één ronde te gaan. Er zijn nog acht mensen over. Unmute. Hey! Oh, ja, ik ja, we ja, we allemaal welkom Dames en heren, jullie hebben de eerste game voltooid. Jullie mogen hun muten en met elkaar feestvieren. Ketcher! Uh, Dat is heftig. Ik vond de mute <much> <much> Ronde 2 Jullie mogen met elkaar overleggen Kijk mee op mijn beeld Jullie zien hier een timer Van 1 minuut De volgende opdracht is Vind Binnen 1 minuut Een rood object De tijd gaat in Ja dat pak ik wel Iedereen, behalve kandidaat nummer 11, heeft op dit moment een rood object. Kandidaat nummer 11, jij hebt nog 30 seconden. is een mini... Jullie hebben het allemaal gehaald. Gefeliciteerd. Ronde 2. Een makkelijke is voltooid. Dit yes, was het al! Yes. Jullie mogen met elkaar gaan overleggen wat er gedaan moet worden met deze rode objecten. Op je neus zetten oh. of op je voorhoofd. Je dat het een nateken, oh ja. Echt... Nee, ja. we moeten wel eens doen waar Baard het uit kan halen. Opeten. Ja, is wel oh. een Vinden jullie in de fik steken? Of op de grond gooien. En dan kijken of het niet kapot gaat. Dan heb je hem ook op gezicht gevat. Dat is wel een goede. Dames en heren. Voor het halen van de eerste twee opdrachten, krijgen jullie van mij dit rode object, alsjeblieft. Ah, oh, dat is wel vet, cool. Ik heb altijd wel een dochter we kunnen hebben. We hebben het object gegeven. Woe. De derde opdracht. Teken één van deze vormen. Er mogen maximaal twee van elke vorm aanwezig zijn. Wie heeft <laughs> Ik. <laughs> <laughs> Fucking Ryan, gast. <laughs> er mogen maximaal twee van elk voorwerp aanwezig zijn. Jullie krijgen vijf minuten de tijd om dit te bespreken met elkaar en de juiste vormen te tekenen. De vijf minuten gaan nu in. Ik heb een vraag, moet het exact zijn wat jij daar hebt getekend? Ja, Teken zo is, is het dicht het mogelijk is. bij het voorwerp. Oké, okay. okay, okay. wie neemt de paraplu? Nee, maar ik heb een idee, Nummer uh, de eerste nummers, gewoon een nummer. Ik neem de paraplu wel, want niemand wil de paraplu. Moeten twee mensen de paraplu dan. Dus twee, twee en drie doen het vierkant, Vier, zes doen het rondje, zeven en negen doen het paraplu'tje, en elf, tien en elf doen het... Ik kijk. Euh... Sterretje. Ja. Sterretje? ja. Ja, eh... Uh... Hey. Amy, wij moeten met twee... Uh, productie... Een rondje. Oh, je moet oh. jullie moeten we uitknippen. Jullie hebben nog vier starten. minuten. Een ja, rondje. ja. Ik uit. moet het inkleuren. Ja, ik Ik voel me echt een fucking kleuter. Dit is echt top. Was je dat uh -huh. niet al dan een beetje? Dat Kandidaat is. nummer 11. Wat bent u aan het doen, me. doen met uw tekening? Ik weet niet, ik moest, ik moest iets maken voor mama. Het is bijna moederdag, dus ik dacht, ik maak een mooi sterretje. Het is nog niet de bedoeling dat die wordt uitgeknipt. Jullie hebben nog twee minuten. Wie had nog meer de paraplu? Ik, hè? Ik ben echt trots op je. Wat vind je van die van mij? Laat het tekening zien op de camera. Iedereen... ...heeft de tekening... ...gemaakt. Dank jullie wel. Jullie krijgen drie minuten... ...om deze tekening... ...op camera... ...uit te scheuren. Zodra de timer start... ...moeten jullie beginnen. Zorg dat je tekening goed wordt uitgescheurd, de timer gaat in, in 3, 2, 1, Kandidaat nummer 2, ik vind dat vierkantje niet goed uitgescheurd. Hetzelfde geldt voor kandidaat nummer 3. Kandidaat nummer 6 is voltooid. Nog 1 minuut en 35 seconden. Kandidaat ook, nummer 2 heeft over de vereniging. blauwe lijn gescheurd en wordt daardoor uitgeschakeld. Kandidaat nummer 10, dit is niet voldoende. Nou, het gaat nooit meer. Nou ja, nog, nog 40, 40 seconden. Gaat het ze lukken om deze opdracht te voltooien? En wat zullen de volgende opdrachten zijn? Bij de 100 likes komt de volgende aflevering. En voor nu zeg ik, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.